ingooien want uh, ja, dat wordt er helemaal bij met bakken. En ik wil mij even excuseren voor uh, de zwarte nagels, dat is niet uh, smeer of zo, maar dat is uh, verf, want ik heb de schuifdeur zwart geschilderd, weet je wel die schuifdeur uh, die ik hierin heb gezet of heb laten zetten, maar dat terzijde. Nou hoor ik je vragen, maar wat ga je bakken dan Mirjam? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Wat leuk dat je dat vraagt. Ik ga olifanten oortjes bakken. Olifanten oortjes. <lacht> Want, uh, nee, olifanten oortjes. Olifanten -oortjes. Oh, oortjes, dat is een uh, Indonesisch of molux koekje. Ook wel Koeping Gaia genoemd. En Koeping betekent oor. Kom maar binnen met die ingrediënten. Dat zijn dus de ingrediënten. En die heb ik hier staan. En straks als het klaar is is deze jongen vol. Tenminste dat hoop ik. We gaan het even proberen. Nou, goed. Oh god. Ik moet dus eerst het deeg maken. Ik heb hier de cacaopoeder. Die heb ik dus strakjes pas nodig omdat we twee verschillende soorten deeg nodig hebben. Een witte en een bruine. De speldbloem. Ik haal eerst even deze jongen eruit, want ik zie dat al helemaal gebeuren. Dat alles over wat de plees gaat. De bloem gaat hierin, Oeps. Oh, Oh, de boter moet ik nog smelten. Het was zo slim geweest om alles van tevoren af te wegen. Ja, volgens mij moet ik dit gewoon allemaal bij elkaar mikken. Oh, wat ik net erin deed, dat was de suiker. Dan kan je het natuurlijk ook wel met gewone suiker doen, maar deze suiker heeft echt een hele andere smaak. Dus als, het, als je het wil gaan maken, echt beter de suiker gebruiken die ze daarvoor, die in het recept staat. Een eggie, op de wel, de lor. Gaat er ook in. Uh, als ik toch sta te wachten, kan ik meteen even vertellen. Als jullie deze video aan het kijken zijn, ben ik aan het wandelen met Marion. Marion is een topwijf. Ik heb ze nog niet echt ontmoet, maar ik vind hem nu al een topwijf. Want zij gaat iets heel bijzonders doen. En dat mag, dat mag ik, ik, ik mag met haar mee. Ik mag dat met haar mee beleven. Ja. Maar ja, dat is pas volgende week. Nou, de boter gaat er ook bij. oké. Zo. Um, ja, ik doe de bescherming er maar even op. Hein? Want anders vliegt alles door de hele keuken heen. Dicht die klep. Oh, moet hem wel goed dicht doen hoor. Anders... Uh... Here we go. zeg Oh, hij zat niet goed vast denk ik. Ja. Daar gaat hij. Wel zo. Er moet ook nog een klein beetje vanille uh, aroma in en zout. Kneden, zo meteen want ik moet er twee plakken van maken maar dit is nog een beetje te, te vochtig dus ik ga er nog een klein beetje speldbloem bij mikken oké okay, ik heb de machine niet meer nodig ik ga de rest met de hand doen dus deze jongen gaat even opzij dan hebben wij dus uh, dit, en het voelt nog steeds een beetje plakkerig, dus er nog meer bloemen die bloem. Nou hier moet ik dus de helft met cacao doen. Zo, ik voel eventjes of dat de helft is. Ja. Nou, dan gaan we bij deze... Deze doe ik even opzij. Hier gaan we de cacao bij doen. Doorheen doen. Je kan dus beter de cacao een beetje vloeibaar maken met een beetje kokosmelk... Want dan kan het beter verdeeld worden door het deeg. Zo, die tip geef ik je ook nog even gratis mee. En nu door met de video. Oh, oh, oh. oh niet te hard meer jam. Rustig aan. Ik kan me nog herinneren uh, vroeger bij mijn vrienden. En nog steeds trouwens. Dat er altijd van deze, van dit soort koekjes op tafel staan altijd en die staan er gewoon 24-7 die worden niet terug in de kast gezet als je er eentje hebt gepakt die blijven gewoon altijd staan je kan het in de oven bakken maar aangezien ik geen oven heb of of ik heb wel een oven maar ik weet niet hoe de ding werkt het is eigenlijk meer een magnetron met waarschijnlijk een ovensfunctie, maar de... ik heb me daar niet in verdiept. De bedoeling is nu dat ik een tegenroller pak en van deze twee bolletjes een plak ga uh, rollen. Zo, die heb ik. Dat is één. Nu ga ik hetzelfde doen met de andere. Kijk, als je snel wil dan kan je ze beter gaan halen in de winkel maar deze uh, de deeg moet eerst in de koelkast een uur en dan nog in de vriezer en vanuit de vriezer moet je het dan en dan kan je makkelijk uh, plakjes snijden rollen rollen rollen Juist. Um. Wacht, ik zal je er even bij pakken. Rollen we dit op. Wat ideeën. idee, hè? Wij rollen dit op. Zo. Tjoep, tjoep, tjoep, tjoep. Zo, dan wikkelen wij dit in uh, huishoudfolie. En dit gaat een uur in de koelkast. hi Nou, ehm... Um, Welkom bij deel 2 van deze kookvestijn. Bakversijn. Hoe je het ook noemen wil. Maar ik ben blij dat je nog blijft kijken. En dat je het resultaat van dit wil zien. Want dat wil ik eigenlijk ook. Gisteren was het allemaal zo laat geworden. Ik denk, ik ga niet om 9 uur staan bakken. Daar uh, had ik gewoon geen zin in. Dus ik denk, dan doen we doen het gewoon in twee delen, hè? Um, dit kan je dus in de oven doen, maar ik bak het in uh, kokosolie. Ik heb het uit de vriezer gehaald. Het is nu dus uh, hard en daar ga ik dus nu kleine plakjes van snijden. Zoals dit. En je hebt hier wel spierballen voor nodig, uh, want het moet natuurlijk wel hard zijn om het makkelijk te kunnen snijden. Maar... Tadaa. Het is eigenlijk een soort van frituren wat je doet. Dit is uh, bijna gesmolten helemaal. Ik denk dat ik aan één zo'n potje genoeg heb. Ik heb een uh, gereedschappie. Dus dan gaan ze vandaar daarheen. Oh, hier doe ik even wat uh, keukenpapier in. Okay. Nou jongens, een hoop van zegen. Zal ik het er zo in uh, laten vallen of ga ik het. In? Ja, ik doe er een paar in. Wow, dit wordt echt reeds spannend. Oh, dat ruikt wel heel lekker jongens. Oh my goodness. Oh. Ik had het deeg echt wat verder uh, wat platter moeten rollen. Want dan worden de koekjes ook wat fijner. Het worden al een beetje bruin. En ik heb het niet goed. Ik kijk, dit laat ook een beetje los. Ik heb hier nummer 6. Of 9, hoe je het ook bekijken wilt. En de rest is allemaal een 0. We gaan, even, we gaan even door met bakken. Nou, het laatste setje zit erin. Ik had de eerste ronde iets te lang erin laten zitten. Niet, het is niet zo dat het aangebrand is, maar de kleur is iets te donker geworden. En deze zien er al qua kleur wel wat beter uit. Ik heb natuurlijk van die hele dikke plakken gesneden, dus of dat ook uh, gaar is en als koekje smaakt in plaats van als deeg, koekje van je deeg, dat gaan we zo meteen even testen. Alle begin is moeilijk, hè? want dit is mijn eerste keer hè, dat ik dit doe. Voor alles is een eerste keer. Zo, de laatste. Hop. Nou, dat was uh, eigenlijk het makkelijkste van alles. Niet op meer. Dus ik heb nu een uh, bakje vol. Maar eerlijk gezegd vind ik het er niet echt als koekjes uitzien, nog. Ja, nee. Ik heb dit gewoon niet genoeg aangeduwd, zeg maar. Want je moest die twee platte stukken deeg. Die had ik heel goed op elkaar moeten drukken met rollen en dan heel dun. En dan had ik ook nog ruzie met het snijden er net in deze schijfjes. Uh, ja, Kijk, want als ik de eerste eruit haal, deze, die zijn iets, die zijn te donker, dan, dit is, dit is de juiste kleur, dit zou het moeten zijn, dit. Ah, heet. het ruikt wel lekker, maar ik ga het nog niet proeven, want het is nog heet. Wordt koud, ik wil proeven! Ah. Natuurlijk kan ik niet zo lang wachten. Smaak is goed. Alleen. Mm, ze horen dus eigenlijk uh, dun en knapperig te zijn. Dus misschien dat ik het nog een keer ga doen. Want het moet wel een keer heel goed drukken. Want dit is uh, niet helemaal zoals het moet hoor. Nou. Um, ik zou zeggen, kom proeven. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze geweldige bakvideo. Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vond je hem niet leuk? Doe dan lekker een duimpje naar beneden. En uh, volgende week dus de video over de wandeling die ik dus vandaag heb. En uh, dan zie ik jullie volgende keer weer. Toedels!